D66 denkt bij zorgvernieuwing aan preventie. Vroege opsporing bij ouderen kan gezondheidswinst opleveren. D66 pleit voor een consultatiebureau voor ouderen in Goes.